Hoi, welkom weer. We gaan weer wat knutselen en uh, de vorige uh, video hadden we een uh, doosje gemaakt, zo'n doosje. En uh, vandaag gaan we er een uh, vogelbek van maken, van uh, Perry het vogelbek hier. Uh, van van en Furb uiteraard. En uh, we hadden het doosje inderdaad al. Uh, daarnaast hebben we onze standaard dingen, de lijmstift. De stift, de zwarte stift, potlood, het gummetje, de schaar, en uiteraard de kleuren papier die we nodig hebben. Dan heb ik een uh, wat lichter groen, een uh, soort oranje-achtig papier, huidskleurpapier en wit papier, voor de ogen uiteraard. Daarnaast hebben we ook een lineaal nodig dit keer. Dus als je uh, je standaardspullen hebt, uh, klaar hebt liggen, dan pak je daarnaast ook nog een liniaal. Heb je daar even tijd voor nodig, zet je de video op stil. Dan gaan we beginnen met Perry het vogelbekdier. We beginnen met de huidskleur. We pakken het velletje met huidskleur en we maken daarvan de staart. Nou, je ziet, ik pak een stukje restpapier. Je hoeft immers niet altijd nieuw papier te pakken. En ik pak daarvoor een logisch stuk. En in dit geval haal ik dan hier een hoekje eraf. Aan de onderkant. En hier ook een hoekje. En dan draai ik het naar binnen toe. Zo. En dan zie je, dan heb ik al een aardige staart. Die ga ik eerst uitknippen. Ik begin hier met dit hoekje. Zo, in het restbakje. Aan de andere kant ook het hoekje eraf afhalen. Zo, en over het lijntje naar achteren knippen. Nu heb ik hier een aardige staart. Die staart, daar uh, gaan we lijntjes op zetten. Want het Vogelwek hier heeft zo'n uh, wafelachtige structuur op zijn staart. Pakken we de liniaal En die leggen we er schuin op. En dan gaan we de wafelstructuur tekenen. Door elke keer de liniaal een klein beetje naar achteren toe te halen. En je ziet, de lijntjes lopen allemaal netjes parallel. Als je meer tijd nodig hebt, kun je natuurlijk weer de video stilzetten. Zo. En dan ga ik er kruislinks in de andere richting, ga ik er ook lijntjes op zetten. De haaks. Ik doe het op de gok, maar je kan er natuurlijk een geodriek voor gebruiken. Zeker als je op de middelbare school zit, weet je inmiddels wel hoe de geodriek werkt. En dan kun je ook precies hoeken van 90 graden maken. Maar je kunt het ook zoals ik goed op de gok doen. Zo, staat de structuur erop. Oh, ik had volgens mij vergeten te vertellen dat je dunne stift ook moet. Die staat erop. En dan ga ik hem zo aan de binnenkant ga ik hem plakken. Dat betekent dat ik hier een dun laagje lijm op ga doen. En met de lijmstift kan bij, de, bij de EMA halen of bij V&D. Of, uh, of gewoon een Britstift of zoals ik de BIC stift. Hij maakt het eigenlijk niet uit welk merk. En dan plak je die aan de binnenkant. Natuurlijk wil je dat hij een beetje naar achter. toe staat, dus je fout hem een klein beetje. Zo. En dan hebben we al de staart van Perry. Nee. De volgende stap is de snuit, de snavel. Vogelbek die hier heeft een snavel. Daar pakken we een beetje oranjeachtig papier voor. Die gaan we zo meteen dubbel vouwen, maar nu nog niet. Ik ga eerst de breedte van de bek ga ik op het papier aangeven. Zo. De breedte is aangegeven. Dan heb ik een ruimte van ongeveer 2 centimeter. Dat is ongeveer de lengte van je duim. Zo. En daar moet hij naartoe. Daar wordt zo meteen gevouwen. Dan wil ik graag weten waar het midden is. Dat doe ik door hem dubbel te vouwen. Zo. En dan ga ik daar een halve klokvorm tekenen van midden klokvorm naar beneden. Zo. Ik hoef het niet aan deze kant door te tekenen, want ik ga hem zo meteen dubbel vouwen. En als ik hem dubbel gevouwen heb, kan ik het in één keertje afknippen. Wat ik ook ga doen. Is aan de andere kant de snavel erin tekenen. De snavel heeft een soort galfronde vorm. En even kijken of ik daar toevallig iets voor heb. Pas mijn suikerpot daarop? Nee, die is net iets te groot. Dus dan doe ik het uit de losse pols. Dat waar is ongeveer het midden? Dat wil ik dan natuurlijk wel weten. En dat is een vuistdikte en 3 centimeter. Dus hij ging tot hier ongeveer. duim ja hier. Dan een vuistdikte. En twee centimeter. En een halve centimeter. Zo. En ik wil van hier, wil ik nu naar hier. Dan dat doe ik in een best wel krommende beweging. En die mag dan nog wel aardig recht Uitkomen ook. Zo. En nu zie je dat hij in één keer kromt. Ik weet niet of ik dat wil. Ik denk dat ik iets meer kromming aan het begin wil. Dat doe ik doe iets meer hier. Iets meer kromming hier aan de voorkant. En iets meer recht aan het einde. Zo. En nu heb ik een snavel. Dat wil ik natuurlijk ook uitknippen. Wat ga ik dan ook doen? Zo. Ik heb hem dubbel gevouwen. Dan krijg ik gelijk zo'n mooie vouw erin. En ik begin aan deze kant. Simpelweg uitknippen. Zo. En hier ook uitknippen. Gaan we zo meteen omdraaien, dus potloodstreepjes te staan dat is niet zo heel erg ernstig. Zo. Dan zie je dat hij, hier niet, dat hij hier een soort puntje heeft. Daar hou ik niet zo van. Even recht afknippen. Zo. Oranje papier leg ik weer even weg. Dan heb ik hem zo mooi. En dan moet ik hem dus omvouwen. Zo. En op dit lipje hier kan ik de lijn doen. Kort stukje op de klokvorm die ik net getekend heb. Je doet het ook wel eens op grachtenpanden, een klokvorm. En die is symmetrisch, dus je dubbelvouwen hem En dan heb je hem aan de twee kanten erop. Zo. Flink wat lijm erop gedaan. En dan kan ik hem hier aan de voorkant er tegenaan drukken. Zo, dan pak ik hem even op. Dan kan ik hem goed vastdrukken. Zo. En dan heeft Perry eigenlijk al een aardige vorm. Dan moeten we eigenlijk nog twee ogen erop hebben. En ik vind de ogen van mijn voorbeeldje eigenlijk te groot. De ogen van het voorbeeldje had ik met het balletje van de Hema gemaakt. Maar ik vind hem te groot. En ik wil dus kleinere ogen hebben. Wel pak ik even vast het witte papier. Want dat hebben we sowieso nodig. En twee kleinere ogen. Waar kan ik die mee maken? Ik kan er bijvoorbeeld met de lijmdoppen maken. Maar dan worden mijn ogen weer te klein. Even denken. Wat heb ik in de buurt liggen wat ik daarvoor zou kunnen gebruiken? Ah, een flesje. Een petflesje heb ik en die hebben een iets bredere hals. En uh, zeker als ik van dat petflesje hier de bovenkant gebruik. Dat dik dikkere plastic randje. Ik kan natuurlijk niet, niet onder... Zeg maar, dopje eraf afhalen en afsnijden en dat soort dingen. Maar ik kan wel proberen of ik dat zo voor elkaar krijg. Nee, dat lukt niet, helaas. Dan uh, ga ik het toch met deze doen en dan ga ik hem buiten de rand uitknippen, net als dat we met, die, uh, met dat zwarte oog gedaan hebben, de zwarte bril van uh, onze Minion. En omdat ik toch twee ogen wil, kan ik hem ook dubbel vouwen en dan krijg ik gelijk twee ogen uit. Zo, iets breder. Weg. Dan wil ik hem dus buiten die cirkel uitknippen. Maar hij moet wel rond worden. Ja, dit is het verste punt wat ik kan hebben. En dan probeer ik er netjes omheen te knippen dat hij wel mooi rond wordt. Kijk of die ogen nu kleiner zijn. Ja, ze zijn wezen kleiner. Ik dan ook nog even kijken of ik tevreden ben met de vorm. Nee, niet helemaal. Kleine stukjes nog eraf. Dit is meer iets dat ik graag heb dat het goed rond is. Perry's ogen zijn niet helemaal rond in het echt. Het zijn een kleine afwijking, dus het is ook niet zo erg als jouw Perry niet helemaal rond is. En je ziet dat ik soms ook een beetje moet beeld, omdat ik ook niet altijd alle middelen heb. Zo. Dan hebben we twee ogen. Dan wil ik hier wel even het dingetje er al aan afgummen, want er komt een klein stukje hier aan de achterkant. En dan zie je dat anders. En nou zie ik dat ik mezelf tegenkom, omdat ik geen. Dunne lijntjes had gemaakt, maar redelijk vast gedrukt met potlood. Het is altijd beter als je met een potlood werkt dat je heel zachtjes drukt. Dan kun je het makkelijk wegvullen. En daar heb ik mezelf nu even niet aan houden. Ja, ik kom toch aan de achterkant. Die ogen komen zo meteen hier zo op. Aan de voorkant. Van onze Perry. Voordat we dat gaan doen, gaan we een klein cirkeltje erop zetten en een overhaal eromheen. Dat zijn de pupillen van Perry, die zijn niet meer zwart en die hebben een kleine schittering erin. Dat gaan we ook bij deze doen. Een klein cirkeltje. En een ovaal. Zo. Nou, dat gaan we ook weer inkleuren. Zo. En dan kunnen we ze gaan plakken. Stift hebben we zo meteen nog een keer nodig. Om de cirkels erachter te maken. Zo. Alleen de onderkant doen we de lijn op. En dan kunnen we hem mooi plaatsen. Aan de voorkant. Dat doen we met de andere ook. Je krijgt ook aan de onderkant lijn erop. En dan kunnen we hem mooi plaatsen. En dan eetjes naar beneden te draaien. Laten ook een beetje bij elkaar uitkomen. Ja. Nou, voor het accent pakken we de zwarte stift. En dan kunnen we hier om het oog heen, op het groene papier tekenen dan, nog een cirkel zetten. En dat doen we om het witte papier heen. Hoopsala. En je ziet, ik ben ook niet helemaal aan mijn vast. Zo. Dan laat ik het aan de andere kant ook zien en doen. Dan lijkt het net of dat het hoort. Zo. Een dopje erop. En dan kunnen we beginnen. Kijk, ik heb nu weer een beetje ernaast gedaan. Dan doe ik het aan die kant ook. Lijkt het net of dat het hoort. Um, dan gaan we beginnen aan de pootjes en uh, we hebben bij het restpapier hebben we nog van dat felgroenige zitten. Althans jullie als het goed is. Volgens mij is het mijn ja, dus ik pak even een andere. Dat felgroenige papier, Daar knip ik even een stuk uit. Daar staat fellere groen. En daar ga ik de pootjes van maken. Ik weet dat hij een tekenfilm dezelfde kleur heeft als, de, als het lichaam van Perry. Maar dan zie je het niet. En dat, zijn, dat is natuurlijk helemaal zonde. Ik ga hem en Zo. En dan ga ik daar het pootje eerst op tekenen natuurlijk. En zo. Een voetje met een stokje. En die mag best iets korter zijn eigenlijk voor de, voorpoot, voor de voorpoot. Laten we eerst de voorpoot doen. Je zag dat ik een dubbel gevouwen had op papiertje. Dus dat betekent dat ik gelijk twee pootjes in één keer uitknip. Die heb ik zo meteen al nodig voor het andere pootje. En dan kan ik hem er mooi op plakken. Deze had de potloodstreepjes erop staan, dus dat doe ik uiteraard de kleur aan de potlood, of de lijn aan de potloodkant. En ik druk dan zo het pootje erop bij Perry. En aan de andere kant ga ik dat ook doen. Even goed opletten dat je de lijm dan wel aan de goede kant doet. Dan is dus dat spootje achter tevoren. Dat wil je natuurlijk niet. Even op dezelfde hoogte. Ja. Ja, ongeveer dezelfde hoogte. En dan het achterbeen. Het achterbeen is ietsje langer, maar het is ook iets makkelijker te doen. Even recht afknippen. Zo, ik aan allebei de kanten een recht pootje. En dat is een... Ja, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar een vorm. Het is een, een, een breed aan de bovenkant. Het loopt een beetje samen naar onderen toe. En ook die kunnen we simpelweg uitknippen. Zo. Dus ik zei, het brede komt boven. En dan moet ik ook opletten dat het smalle gedeelte, dat het aan de voorkant zit. En het voetje gaan we zo meteen maken. Nou, eerst deze. En zo. Die zit erop. En aan de andere kant ook. Uh, zo. Maar goed opletten dat je de goede kant hebt. En die kun je er dan ook op plakken. Zo. zo. Nu heb je dus vier benen. Maar we missen dus nog die twee ene poten die hij bij zijn achterlijf heeft. Dus achterlijf heeft die twee van die ene poten. Zoals we ook hier zien. Die moeten we er ook nog op gaan maken. Zoals je ziet, ik heb hem alvast dubbel gevouwen. Ik moet nog twee ene poten maken. Dan nog opgevouwen op, op natuurlijk van de snavel. En ik ga er één zo'n ene voet op tekenen. En die hoeft niet zo heel erg groot. Maar een eend heeft drie van die dingen. En een u. Dus je tekent eigenlijk een u. En dan doe je van die... Golfjes van de R. Dus eigenlijk heb je de R. Zo. En de U. Zo. Dit stukje doe je er niet bij. Die golfjes doe je twee keer. Hierboven. En dan rond je het netjes af. En dan heb je een ene voetje ik neem de uh, nee, de grootste toch en dan knip ik het voetje uit En dan twee voetjes zo eronder. Maar nu moeten ze het dus nog vastmaken. En je kan ze niet zomaar gaan plakken. Dan plak je ze of aan de grond, of je plakt ze zo aan de zijkant. En dan zie je de voetjes. Natuurlijk, nu de voetjes een beetje zo hebben. Daarvoor neem ik een beetje restjes papier. Knip daar twee stroken af. Ik twee stroken. Met die twee stroken kan ik ze vastmaken. Namelijk door een beetje aan de onderkant hier vast te maken. En ze dan om te vouwen en aan de binnenkant van het doosje te plakken. Dat betekent dat ik hier volledig lijm op kan doen. Zo. En dan plak ik mijn voetje erop. Beetje schuin naar buiten. Zo. En dan plak ik hem zo vast aan de binnenkant. En dan lijkt het net of dat hij aan het beentje vast zit. Zo. En dan ga ik, met, ga ik aan de andere kant ook doen. Mijn ene voetje erop een beetje schuin. Zo. Omhoog vouwen. En aan de binnenkant plakken. Zo. En zo is je perry het vogelbekje hier eigenlijk af. Als je nu voor de sfeer, om het zo maar even te zeggen, zou je nog een klein beetje zwart papier kunnen pakken. En perry heeft... Net als uh, Finish and en Verb uh, en Dr. Do Doversmit drie sprieten haar. En die zou je nog kunnen laten zien. Dat hoeft alleen maar als je dat leuk vindt, want het zijn hele dunne sprietjes. doen als je dat leuk vindt want het is best wel fragiel gaat snel kapot en het gaat meestal niet goed met knippen drie van die plukken haar en dan moet eigenlijk nog dunner ja ik ben ook kritisch op mezelf ik weet het 3 drie plukken. Ja. En dan kan het hier ook nog een stuk dunner. Zo, en die kun je eventueel nog zo hier voorop plakken. Dat ga ik nu doen, de onderkant dan doe je een beetje lijm. Dan druk je hem er zo tegenaan. Zo. En dan heb je per ritvogel, als knutsel. Zo, knutselplezier.